Dit is bizar. En mooi. Kijk naar nou hoe dichtbij wij nu zijn. Dat is toch briljant? Je raakt me erg. Hier lijkt iets vreemds aan de hand. Ik heb uh, net best wel een bijzondere brief gekregen. Mijn gevoel zegt dat dit wel eens onze laatste opdracht zou kunnen zijn. Kijken we wat dit is. Yes! De code is juist!